We zijn hier bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag en dit is Amira en dit is Bermin en we gaan een belangrijk interview doen namelijk met minister Plasterk. Minister Plasterk. Ik vind het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken over de toekomst. Kinderen die zien de wereld anders en die uh, hebben ook hun eigen mening net als alle anderen. Mijn opa en oma zeggen altijd dat oudere mensen veel wijzer zijn dan kinderen. Maar ik denk juist ja, dat dat niet zo is want mijn opa en oma yeah. die leeft in de jaren 40 en dat hadden ze amper een telefoon en dat hebben we nu wel, dus wij weten veel meer over technologie en al die dingen. Dankjewel. Wat is het voor moois? Kindermanifest. Wij kinderen in Nederland willen graag meedenken over de toekomst van de wereld, Europa ons land, onze steden en dorpen. Toen ik kind was wilde ik buschauffeur worden en paus en poffetballer en uh, nog een paar van die dingen. Maar toch op een gegeven moment al wel um, directeur van een dierentuin. Want ik was altijd wel geïnteresseerd in dieren. En uh, nou dat als je als je nu uh, minister bent, ben je toch een beetje directeur van een dierentuin. Ja. <laughs> Wat is het Pact van Amsterdam? Oeh, je hebt je goed voorbereid. Uh, we gaan in Amsterdam afspraken maken met uh, ministers van uh, andere landen in Europa, maar ook met burgemeesters en ook met, uh, met andere vertegenwoordigers van, van steden. Uh, om te zorgen dat we de rol van steden ondersteunen. Wat vindt u de belangrijkste afspraak? Um, we hebben een aantal afspraken gemaakt. We hebben ook afspraken gemaakt over geld en over delen van kennis. Maar ik vind het belangrijkste dat we bij besluiten die we nemen in Europa beginnen, wat ik net vertelde eigenlijk, beginnen bij uh, wat, wat betekent het betekent voor de steden. En dat die van tevoren al hun, hun mening kunnen laten horen. En met wat jullie allemaal belangrijk vinden. Zeven punten. Goed zeg. En het einde met volwassenen, die net als wij gelukkig zijn. Dus je denkt niet alleen maar aan kinderen, maar je denkt aan iedereen. Wat mooi. Kinderen maken zich zorgen over veiligheid, u ook? Ja, eigenlijk begint alles bij veiligheid. Er zijn heel veel verschillende manieren om, om dus het verkeer moet veilig zijn, het moet op straat veilig zijn, dat je gewoon, uh, het moet, uh, de meisjes moeten niet door de jongens worden lastige gevallen, uh, mensen, hè, uh, nou ja, dat zijn alle soorten veiligheid. Je moet ook een leger hebben voor het geval er ooit iemand je zou aanvallen. En uh, uh, waar ik zelf mee bezig ben met de veiligheidsdienst, is proberen te zorgen dat we goed in de gaten hebben als mensen aanslagen willen plegen. En dat we ze dan tijdig in de kraag kunnen vatten. Vindt het ook belangrijk dat er kinderen geluisterd wordt? Ja, dat is ontzettend belangrijk. En, en het is eigenlijk, uh, in de politiek zul je ook zien dat veel mensen, als je nou doorvraagt van waarom doe je het nou uiteindelijk, dat ze het uiteindelijk doen om te zorgen dat kinderen een betere wereld krijgen. He, dus ook veel mensen in de politiek, natuurlijk willen ze het ook wel goed maken voor, voor de mensen om zich heen en misschien voor zichzelf en voor hun buren. Maar uiteindelijk willen ze toch dat wij aan, aan jullie generatie een betere wereld eh, nalaten. Er wordt vooral beslist over, over 30 jaar, van wat zal er dan moeten gebeuren. En dan zijn de meeste volwassenen zijn dan ouder en, wij hebben, en dan hebben wij de wereld in handen als kinderen nu. Dus dan zouden wij beter kunnen beslissen van wat... Zouden wij in die wereld dan willen? Meer elektrische auto's, meer, um, meer zonne-energie, windenergie en blauwe energie. Kinderen hebben veel meer fantasie en zo dan ouders. Dus die kunnen ook veel meer goede ideeën bedenken. Ik denk dat het heel verstandig is dat volwassenen naar kinderen luisteren. Het is ook, uh, we zijn met z'n allen bezig om een wereld te maken die uiteindelijk door die kinderen uh, zal worden overgenomen. En het is belangrijk dat we van jullie horen wat jullie ervan vinden. Alleen als volwassenen meer naar kinderen luisteren, kunnen we bij elkaar zorgen voor een betere wereld. Heel erg goed, daar ben ik het helemaal mee eens. Dank je wel. Dank je wel. En leuk dat jullie gesproken te hebben. Goed, gaan we even hier uh, erbij leggen. Zo.